De FAQ op onze website. Oh ja, veelgestelde vragen. Veelgestelde vragen ja, want mensen weten vaak niet wat die afkorting betekent. Hè. Tenminste, ik moest hem af en toe ook nog op zoeken. Frequently asked questions. Uh, daar staan onze blogs op. Daar uh, geven wij antwoord op de veelgestelde vragen van onze klanten. En die zijn voor een heleboel mensen interessant. En het is inmiddels een mooie lange lijst. Dus goede kans dat er ook wel iets tussen staat wat voor jou heel relevant en interessant is. En op basis van uh, wat wij uh, daar allemaal op hebben geschreven, hebben we ook een workshop gemaakt. Ja, met overigens ook nog heel veel andere elementen. Dus mocht je willen weten wat we in die workshop gaan geven, dan kijk vooral in die veelgestelde vragen.